Vlog, kijkers. Ik ben dus uh, zoals je hebt kunnen zien een nieuwe hobby gestart. Ja, Ik weet niet of je het een hobby kan noemen of uh, een bevlieging. Als ik dit aan het doen ben, dan ben ik wel aan het nadenken van, uh, uh, ja, over van alles en nog wat. Ik heb nu twee weken vrij. Waarschijnlijk is dat al voorbij als jullie deze video zien. En mijn hoofd slaat eigenlijk een soort van op hol van ik wil dit doen, ik wil dat doen, ik wil zus doen, zo. En, en dan weet ik gewoon niet waar ik moet starten eigenlijk. Ik ga mezelf een uitdaging geven, een challenge. En die challenge is, pff, ik vind hem nu al moeilijk omdat ik hem zelf ook gewoon ga bedenken en probeer uit te voeren, is dat ik een aantal dingen op ga schrijven wat ik zeker wil gaan doen en dan de tijd. Die ik daarvoor wil gebruiken. En dan kijken of mij dat lukt. En mijn hoofd gaat nu al een soort van op hol. Dat ik denk van, nou, dat gaat me nooit lukken joh. Ik, ik weet je, ik, als ik hier door het huis loop. Als ik jullie nu meeneem. Door het huis. Dan kan je precies zien wat ik eigenlijk allemaal aan het doen ben. Ik ben onder andere dit aan het doen. Maar ik heb ook een was gedraaid. En die zie je daar weer liggen. Ik heb daar achterin een, uh, een meetlint, want ik ben in de kamer van mijn zoon de raam aan het zemen en daar moet een raamdingetje voor, dus ben ik aan het zoeken gegaan op internet om een gordijn of iets dergelijks uh, te gaan zoeken. Dus ik ben aan het ramen zemen, ik ben aan het opmeten, ik ben aan het kleuren, ik ben aan het wassen. Ik word een beetje gek van mezelf. En dan heb ik ook nog in mijn hoofd dat ik boodschappen moet gaan doen, want uh, het is allemaal een beetje op. Maar ik zie er ook best wel tegenop om dan zo'n lijstje te gaan maken en me daar keurig aan te houden. Dan vraag je je af waarom zou je dat ook doen dan? Ja, omdat ik ook gek word van de manier waarop ik, nu, waarop ik het nu doe. Oh, gek uit. Trouwens, waar ik heel gelukkig van word, het is een kleinigheidje, maar ik word er bijzonder blij van, van fris gewassen was, met wasverzachter en dan, ik heb het even buiten opgehangen, oh dat ruikt zo lekker, daar ben ik zo blij van, dus dat wordt straks een lekker fris bedje en ja dat slaapt weer een keer zo lekker. Maar goed, ik ga dus even een lijstje maken. Ja, waar ga ik mee beginnen? <laughs> Boodschappen doen. Het is inmiddels tien over half één en ik moet uh, ook nog lunchen. Dus dat zet ik als eerste erop. Boodschappen. Dat ga ik dan doen om één uur. Dus uh, ik heb nog een paar minuten om deze lijst te maken. <laughs> God. En dat doe ik dan tot en met... Uh, Twee, ik geef mezelf daar een uurtje voor. Want ik moet ook nog verder een beetje aankleden en dergelijke. Uh, dergelijke. Tenminste, in ieder geval uh, ik moet ik nog een beetje opfrissen. Want ik heb vakantie, hè? dat heb ik nog niet gedaan. Goed, als ik dat gedaan heb, dan uh, ga ik dus, uh, dan denk ik dat ik om twee uur terug ben. Of eerder natuurlijk. Dat, uh, en dan uh, boodschappen opruimen. Daar geef ik mezelf een uh, kwartiertje voor. 15 minuten. Uh, dan is het natuurlijk uh, 14, 0, 1402. Kijk, zo gaat dat alweer. 14, 1402. Uh, dit dus. <laughs> Kwart over twee. Dan ga ik even eten. Eten. En tijdens het eten kijk ik dan eventjes uh, op mijn uh, YouTube kanaal. Kijken hoeveel keer de video al bekeken is. Daar geef ik mezelf ook een uurtje voor. Dus uh, dat is 14 uur 15 tot en met uh, 15 uur 15. Dan ga ik... Het is wel laat Het is kwart over twee lunchen. Nou ja, goed. Boeien! Ik heb twee weken vrij, dus uh, ik heb er allemaal uh, niet zo'n uh, haast mee. Dan ga ik huishouden doen. Ja, huishouden en dat houdt in uh, stoffen, uh, stofzuigen. Misschien ramen zemen van binnen? Nee, dat moet ik zeker weten, want daar moet ik tijd voor uittrekken. Ga ik dat doen? Ja, dan is het inmiddels al, oh, en hoeveel tijd trek ik daarvoor uit? Oh jongens, het is echt verschrikkelijk dit. Huishouden, uh, ik ga stoffen en stofzuigen. Dat sowieso. Strijken, dat is iets wat ik altijd uitstel. Dat als het goed is, weten jullie dat ik daar een enorme hekel aan heb. Uh, <coughs> huishouden, ja, ik ga ook strijken, want anders blijft het ook maar liggen. het is ook geen bal aan, maar het moet... Daar begin ik dus uh, om uh, kwart over drie aan. Tot en met vijf. Jezus, ja echt? Ja, dat ga ik echt doen. Oh. Tot en met vijf. En in dit tijdbestek ga ik dus. <laughs> Let op hè. Uh, Stofzuigen, strijken, ja want de ramen dat kan dan denk ik niet want ik wil de strijken ook wel een beetje af hebben en zo. Ja nou en dat uh, kon er ook nog wel bij, mijn camera was gestopt met filmen, ik leuk praten en kletsen en doen. Ik was dus bij het strijken gebleven, uh, daar heb ik uh, dus mezelf tot vijf uur gegeven. Dan ga ik eten maken, want dan zal mijn maag wel weer beginnen te knorren. Dat had ik dus al uh, opgeschreven, maar dat had mijn cameraatje niet opgenomen. Lekker suf. Het uh, eten maken, nou ja, ik maak iets uh, binnen een half uur. Um, dat ga ik dan opeten en daar geef ik mij een uur voor. Gewoon omdat het kan. En in dat uur ga ik dan weer, uh, dat is net als uh, hier, de lunch. <laughs> YouTube checken, TikTok checken, Facebook checken, Instagram checken. Nou ja, dat soort ongein. En uh, ja, weet je, uh, zoals het hier opgeschreven staat, wat dus best wel chaotisch uitziet al. Uh, zo ben ik. Ik kan van hot naar hervliegen. En ik heb superveel respect voor die meiden die, want ik heb een aantal filmpjes wel voorbij zien komen, die meiden die dat keurig dan doen. Volgens mij was dat beautygloss. Die ging zelfs een hele lijst maken met hoe ze een, een kledingkast in gaat richten. Dan denk ik, pak het bij elkaar, broeken bij de broeken, hup, op die plek. Eh, ja, waarom helemaal uitschrijven? Dat kost toch een hoop tijd, daar ben je toch tien keer zoveel mee bezig? Maar die meiden die kunnen dat gewoon zo heel netjes en op hun gemak... Ik niet. Goed, ik zie dat ik nog 10 minuten heb om mezelf op te frissen. Want dan kan ik dus om 1 uur boodschappen gaan doen. Want ik begin ook nu wel trek te krijgen, dus ik moet een soort van op gaan schieten. En ik ga jullie meenemen in deze chaos. Ik zeg welkom in Mirjams Wereld. boodschappen zijn binnen en het is <lacht> en het is nu kwart voor twee bijna maar uh, dit is echt niet relaxed ik voel me zo gehaast en het is allemaal zo race tegen de klok dat is niet uh, ja dat komt denk ik omdat ik ook niet weet hoeveel tijd ik normaal gesproken uh, nodig heb om boodschappen te doen maar pff, dit was een gehaast dat ik denk van, oh, ik moet binnen het uur terug zijn. Maar ik heb nu nog een beetje tijd over, dus ik ga de boodschap even uitpakken. Oh ja, en ik was nog met ramen zemen bezig. Dit moet ik dus eventjes opruimen eerst, voordat ik de boodschappen uit kan pakken. Want die moeten eerst daarop en dan daarin. en Dus dat. Oh, gutte goed. Oh jee, ik moet focus blijven, want de wasmachine is ook al klaar en die wil ik dus eigenlijk al op gaan hangen, want anders is het allemaal niet op tijd droog. Maar nee, ik moet eerst dit doen. Eerst dat, dan dat, dan dat. Tijdens het boodschappen doen bedacht ik me ook dat ik nog gehakt in de koelkast had. Uh, dus dat ga ik dan straks even maken. En wat ik nu gehaald heb, laat ik jullie ook even zien. Het is niet voor een hele week, want uh, dat werkt bij mij nooit. Omdat ik altijd uh, ja, op de dag zelf een beetje bedenk wat ik ga eten. Ik heb gekocht bakboten, walnoten voor in de ochtend. Uh, want die doe ik dan door mijn Brinta of door de Griekse yoghurt. Boontjes om uh, lekker te koken. Peklapjes. Rucola, die eet ik dan samen met rosbief dadelijk op brood. Die ik dadelijk ook ga smikkelen. Hier vroeg mijn zoon om, heb ik ook gemaakt, uh, gehaald. Boter. En, oh, ik weet niet of ik hier al mee geslap was. Nee, en aardappeltjes. Die waren twee voor de prijs van één. Had ik nog meer? Nee, dat was het wel zo'n beetje. Ja, de melk zat in de koelkast. Oh, en ik heb... Oh, wacht even. Nee, ik heb nog een rugzak hier. Oh, en... En daar zit nog in. Tata. Voer voor de koek! En Lip Ice Tea. Green. Ice Green. Eentje heb ik al in de koelkast gezet. En daar zit er nog een uh, dikke meloen in. Haha! Lekker hoor! Op verzoek van mijn zoon heb ik die gehaald. mag hij die ook zelf lekker schoonmaken. Dan. Uh... ...kunnen we die samen lekker oppeuzelen. Nou, dat waren de boodschappen. Die ga ik dus nu eventjes uh, mooi opruimen. En dan mijn broodje... ...met uh, rosbief en rucola eten. Dat is het volgende op het schema. Hè? Dus uh, ik zit nog op schema, als het goed is. Maar ik ga toch eventjes die was eruit halen. Want ja, het moet toch ook drogen. Dus dit mag nog even tussendoor. Ik heb toch tijd over. <middels> dit kan toch niet goed zijn, mensen. Ik voel me zo gehaast door dit... Misschien is het niet slim om er tijden aan te, doen, aan te plakken. Weet je, ik heb vakantie, dus waarom zou ik nou zo haasten met alles? Ik ben er nu al... Nee, ik, ik, ik moet het toch gewoon vol kunnen houden? Wat is dit nou? Misschien is een, een schema, een dagindeling misschien beter dan tijd, ofzo. Als je tips hebt, hoor ik ze graag. Maar uh, ik ben nu zo gehaast bezig. Dat ik denk: van Ik moet binnen de tijd klaar zijn. Want zo ben ik dan ook weer. Veel te streverig. Ik heb er echt pijn in mijn hoofd van. <laughs> het is niet goed. Ik vind het niet fijn. Het is bijna twee uur. Ik ga nu even op mijn gemakje uh, mijn lunch klaarmaken. Om twee uur. Het is ook geen tijd natuurlijk. Ik ben ook veel te laat begonnen vandaag. Maar ja, daar is een vakantie voor toch? Beetje laat opstarten. Goed, uh, de was hangt te drogen. Want als dat gaat stinken, vind ik ook niet lekker. En uh, er zit er nog eentje in de droger, die uh, hang ik niet op. Dus ik ga lekker even mijn uh, broodje maken. En dan even zitten. Dit is oprecht een challenge hoor, voor mij. Echt waar. Gosje mijne. Het is nu vijf uh, over twee en ik had gezegd... Oké, okay, ik had gezegd kwart over twee eten tot kwart over drie. Oh, ik heb nu een uur rust. Iets meer dan een uur zelfs, want het is vijf over twee. Nou, dit is, oh, zoals ik al zei, dit is echt met recht een challenge. Ik heb er echt serieus pijn in mijn hoofd van. Ik heb even de ramen opengezet, want het is toch wel benauwd hoor, moet ik zeggen. Laat eten lekker huishouden doen. Ik bedenk me ineens nog iets wat er nog tussen moet eigenlijk, want... morgen heb ik een opdracht. Ik heb gewoon een opdracht. Dus ik moet mijn tas in orde maken voor morgen. En dan kan ik meteen zien of ik nog spullen nodig heb. Ik denk het haast niet, want ik heb alles nog compleet... Dus die moet ik nog ergens in mijn schema proppen. Want uh, dat moet ik natuurlijk wel doen voordat de winkels dicht zijn. Weet je wat, ik heb nu nog, uh, want het is nu half drie en... ...kwart over drie zou ik met huishouden beginnen. Dan ga ik nu in plaats van rustig zitten tot kwart over drie... ...eventjes uh, mijn tas inpakken voor morgen. Oké, okay, welkom in de volgende chaos. Kijk, make-up shizzle, die allemaal... Nou ja, dat moet schoongemaakt worden. Daar ga ik zo niet mee uh, op pad natuurlijk. Kijk hoe dat eruit ziet. En daar heb ik nog precies drie kwartier voor. Kwart over drie. Ja. Let's go. Dit is dus de dader van de rotzooi in die koffer. Kijk nou toch. Wat een ellende. Dat moet ik er echt even uithalen. Want anders is het sowieso... Zo weer een zooi. Zo, en als ik naar mezelf zo kijk in het scherm, kan ik ook wel een make-upje gebruiken. Ha! Ik heb er ook niet zoveel aan gedaan vandaag. Nee, toevallig niet. Morgen weer dus, want dan ga ik op pad. Zo, dat is al beter hè? Ja, deze zijn of leeg gegaan door het gebruiken of uh, omdat ik het een keer heb laten vallen. Nou, de tas is ingepakt, alleen de penselen nog. Ik merk dat ik uh, alles mee wil nemen, maar ik weet wat de make-up moet gaan worden, dus ja, eigenlijk hoef ik niet alles mee te nemen. Maar ja, het zal je net zien dat ze beslissen om iets anders te gaan doen, en dan heb ik het niet bij me. Dus ik weet niet of je dat herkent, dat je dan ergens heen wil en eigenlijk alles mee wil nemen, maar dat gaat niet, dus je moet keuzes maken. En mijn dilemma is dan ook dat ik te perfectionistisch ben, dus ik wil eigenlijk alles... Keurig orde hebben, maar dat moet ik dan snel loslaten, want als het niet gaat, gaat het niet hè? En, uh, nou, het is keurig kwart over drie. Maar, um, ja, ik denk dat deze challenge al niet geslaagd is voor vandaag. Want ik heb, uh, ik heb eigenlijk nu al geen fut meer, omdat ik me zo heb gegeven voor uh, die paar uurtjes nu. Dat ik nu eigenlijk al geen fut meer en geen zin meer heb in de rest van de dingen. Dus het huishouden, dat, ja, dat ligt er morgen toch ook nog. Ik zeg, deze challenge is niet geslaagd. Nee, ik kan dit niet. Dit is gewoon niks voor mij, ik moet tijden loslaten. Ik moet naar de kapper, maar dat is een ander verhaal. Ik moet tijden loslaten, ik moet gewoon doen zoals ik het gewend ben. Lekker chaotisch en lekker bezig zijn en lekker keutelen. Ik heb echt pijn in mijn hoofd, maar dat had ik al een paar keer gezegd. Op naar de volgende challenge die misschien wat makkelijker is voor mij. Nee, want dan is het geen challenge meer. Dat klopt. <lacht> maar goed, ik ga de tas verder inpakken. En uh, ik vond het leuk dat je naar deze video keek. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En anders uh, ja, heb je er niks aan dan heb je gewoon pech. <lacht> Morgen ga ik naar... Uh, waar moet ik eigenlijk helemaal heen? Apeldoorn of zo? ga ik uh, make-up en weer sinds lange tijd ben benieuwd of ik het nog kan Ja, tuurlijk kan ik dat nog wel dat is net als fietsen verleer je niet bedankt voor het kijken duimpje omhoog als je hem leuk vindt even abonneren uh, daar zo even op het belletje klikken want dan is je geen enkele video uit mijn chaotische leven daarom wandel ik ook zo graag he want dat is lekker rustig kan maar één kant op natuurlijk en uh, ja ik zie jullie de volgende keer Toedas!